Dag Chris, als er één positief effect is van de hele coronapandemie, dan is het toch wel dat de digitalisering van onze economie zich in een versneld tempo heeft doorgezet, maar een digitale transformatie staat natuurlijk niet op zich. Bedrijven moeten ook nieuwe diensten ontwikkelen, nieuwe businessmodellen gaan zoeken en dat zet de klassieke industrieën wel onder druk. Laat ons bijvoorbeeld eens kijken naar de bankensector. Toegenomen concurrentie, die moet zichzelf heruitvinden. Zie je dat ook aan de prestaties van die sector op de beurs? Inderdaad, wat zien we inderdaad bij de bankensector, de klassieke bankensector inderdaad? De laatste 15 jaar is het duidelijk dat deze sector enorm geleden heeft onder een aantal tendensen. En dat zien we inderdaad aan de beurswaarden, die vandaag ongeveer een 6% van de wereldwijde kapitalisatie voorstellen, wat een pak minder is dan voorheen. En als we kijken over de laatste 15 jaar, spreken we toch over een daling van om en bij de 30%, wat toch wel significant is. Ja, de laatste 15 jaar. Eigenlijk mogen we stellen dat de bankensector zich niet heeft kunnen herstellen van die grote crisis in 2008. Hè? Hoe komt dat? Ja, als we teruggaan naar 2008, dat was een financiële crisis. Er moesten veel schulden worden gecreëerd om de economie terug op de relance te krijgen. En natuurlijk, als er veel schulden zijn, moeten interestvoeten laag zijn om ze te kunnen terug te betalen. En natuurlijk, hier komen we bij de kern van het probleem voor de banken: is dat hun klassieke rol, zijnde korte termijn spaargeld uitlenen op lange termijn, dat is eigenlijk de rentemarge, dus een, een stijgende curve normaal gezien qua interestvoet. Dit spel konden ze niet meer spelen, omdat eigenlijk de hele interestcurve flat is geworden, dus helemaal plat, wat wil zeggen dat de lange termijnrente quasi gelijk is aan de korte termijn. Dus deze marge valt voor banken volledig weg. Christy, verwijst naar die lage rentes. Ja, we hebben niet de indruk dat daar snel verandering in komt, want nog de FED, nog de Europese Centrale Bank lijken geneigd om hun rentebeleid om te gooien, hè? Nee, dat klopt. Wat we zien inderdaad in de komende jaren, we verwachten dat deze rentevoeten zeer laag zullen blijven. De schulden zijn nog steeds pertinent hoog, wat ook inhoudt dat die rentes moeilijk heel hoog kunnen gaan stijgen, want die moeten natuurlijk weggefilterd worden. Ten tweede hebben we economieën die nog altijd in het slop zitten en er is natuurlijk ook de verhoudende populatie en noem maar op. Dus al deze factoren maken inderdaad dat de komende jaren wij eigenlijk geen zware stijging gaan verwachten van die rentevoeten. Die lage renteomgeving, Chris, dat is één van de problemen waar de banken mee te maken hebben, maar er zijn er nog, hè? Inderdaad, als we kijken wat er gebeurd is de laatste jaren, meer en meer, is er eigenlijk een tendens naar desintermediatie. Wat wil je hiermee zeggen? Eigenlijk vroeger gingen de bedrijven rechtstreeks voor financiering bij een lokale bank terecht. Vandaag zien we meer en meer dat deze bedrijven rechtstreeks naar de markt kunnen gaan via bijvoorbeeld een obligatie en noem maar op. En hier zijn natuurlijk de klassieke spelers in deze markt, zijn eerder investmentbanks of eventueel ook de beurzen zelf die dit voorzien. En ten tweede, er zijn ook investeerders zoals een BlackRock, de grote jongens die klaarstaan om inderdaad bedrijven rechtstreeks van financiering te voorzien. Die rechtstreeks financiering, dat is een tendens die hier al langer is in bijvoorbeeld de anglo saxische wereld. Zien we dat ook bij ons? Inderdaad, de laatste jaren zien we meer en meer deze tendens bij ons ook toenemen, waardoor inderdaad het klassieke bankieren hier een beetje wordt uitgehold. Wat betekent dat nu voor de beleggers? Biedt de financiële sector nog wel een perspectief? Als we naar de financiële sector vandaag kijken, op de beurs, moeten we misschien een segmentering maken tussen twee luiken. Het eerste luik is inderdaad wat we juist besproken hadden, de klassieke bankensector, die het moeilijkst zal hebben van de interestvoeten, maar ook van de regulering en noem maar op. En ten tweede, misschien moet een tweede segment gaan erbij halen, en dat zijn eigenlijk de financiële dienstverleners. Wat we hier zien natuurlijk over de laatste 15 jaar, is dat hun beurswaarde eigenlijk is verdubbeld. Toch wel een hele andere prestatie dan het eerder vernoemde segment. Die financiële dienstverleners, wie zijn dat dan en wat doen die precies? Dit zijn zeer grote groepen die de laatste jaren alleen maar geconsolideerd hebben en meer en meer de data gaan verzamelen die u en ik allemaal beschikbaar stellen aan hen. We spreken bijvoorbeeld over spelers zoals Standard Poor's, we spreken over Refinitief, wat eigenlijk de holding is boven Reuters bijvoorbeeld, en zij gaan al uw informatie die ze beschikbaar hebben gaan verwerken en dan gaan vermarkten en daar is duidelijk een zeer hoge waardering aan gekoppeld. De conclusie is, we mogen de financiële sector nog niet afschrijven op de beurs. Als sector, als geheel, zeker niet. Maar je moet een goede segmentering maken tussen de spelers die aan de winnende hand zijn en de spelers die misschien momenteel nog even zitten in de hoek waar de klappen vallen. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.